Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam, de en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. En in deze video, zoals beloofd, een unsecking een van shein. Shein. shein. shein. Shein, Shein. Shein, Shein. Shein. Wat maakt het uit, hoe je het ook noemt. Er zit kleding in. Maar voordat ik ga beginnen wil ik jullie even iets leuks vertellen, want ik heb al twee dagen weinig tot geen last van mijn heup. Ja, twee dagen lang nu heb ik geen pijnstillers op, geen paracetamol, geen ibuprofen, maar ik heb afgelopen vrijdag wel een injectie gehaald bij de huisarts want ik denk ja weet je het zal nu misschien net twee dagen goed gaan en dan heb ik die injectie weer niet genomen en uh, ja nou goed die injectie heb ik dus ook gehaald dus het moet van nu af aan gewoon beter gaan ja dat uh, heb ik besloten voor mezelf en deze ochtend ben ik vroeg opgestaan het is uh, nu weer zaterdag en ik ben vroeg opgestaan, want ik moest voor de toneelvereniging uh, ja, uh, op pad. Althans, we moesten repeteren op een zaterdag deze keer. En ik ben alweer helemaal moe, want zondag ga ik weer uh, bij de marathon helpen in Rotterdam. En ja, dan moet ik dus zaterdagochtend even het huishouden doen. Dus ik was heel vroeg alweer bezig en ik ben nu alweer helemaal kapot. Maar ik kon niet langer wachten, want deze ligt hier al een poosje. En, maar het leuke daarvan is, is dat je dan eigenlijk niet meer weet wat erin zit. Je weet niet meer zo goed wat je besteld hebt. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar als je dan iets van een bank of wat dan ook bestelt, dan denk je van ja, die heb ik besteld, maar ik weet niet, eh, vind ik hem eigenlijk nog wel leuk. Ik heb geen idee meer wat ik besteld heb. Nou, dat gevoel heb ik dus nu ook. We gaan het maar snel openmaken, want dan weten we het tenminste. Ik probeer het wel even zachtjes, gezichtig open te doen. Zeg vorige week zijn dit dus eigenlijk allemaal shirtjes of iets dergelijks voor in um, Griekenland. Want daar ga ik over vier weken naartoe. Oh, en dan ga ik mooie video's maken voor jullie. En voor mezelf. Want het is altijd weer leuk om terug te zien. Dan beleef je het weer nog een keer hè, als je terugkijkt. Nou, ik ga even um, de spullen uit het zakje halen. Zakje nummer 1. Oh! Nou, uh, dit is al wat minder geworden. Want voorheen waren het van die zakjes met van die sluitritjes, zeg maar. Maar nu is het gewoon dit, hè? A warning: This bag is not a toy. Lekker belangrijk. Nou, maar weet je, hoe ga je dat dan in godsnaam weer terugsturen als ik als dit niet meer dicht krijg? Dan... Oh ja, wacht, ik krijg het wel weer netjes dicht. Shirtje nummero uno. Nou, hij moet wel gestreken worden. <laughs> Ik heb diverse maten besteld. Dit ziet er qua breedte wel goed uit. Dit is een mate... Size XL. Nou goed. Nou, dat ziet er toch niet uit als XL. Maar dat maakt niet uit. Uh, dit is het shirtje. Er staat een mevrouw met een zonnebril op. Ja, leuk. Ik zeg, uh, goede kleur. Ik hou ervan. Helemaal toppie oppie. Dus deze, ik denk dat we deze gaan houden. Maar ja, goed, ik moet het natuurlijk ook nog even aantrekken. Hè? Het is wel een uh, klein shirtje, dit. Nou, dat is best wel leuk. Ja, staat je goed, die kleur. Ja, dank je. Ik denk toch dat, uh, dat ik hem ietsje groter moet bestellen. Ik doe het even terug in hetzelfde zakje. Gaan we door naar de volgende zakje. En dit shirt. Dit is best wel saai. Een wit shirtje met veehals. Ja, valt weinig over te zeggen. Stink, stinkt naar nieuw. Het is een uh, leuk doorsch <laughs> doorschijnshirt. Hier valt weinig over te zeggen. Dit is een maat L. Het vorige shirtje wat ik net aan had is XL. Maar die valt gewoon als M eigenlijk. Dus Het uh, is allemaal in China hè? en die zijn allemaal niet zo groot. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ik vind er iets van, maar ik weet niet wat. Jongens. Nou, Sheen, ik vond, uh, als ik even een eerlijke mening mag geven, er, ik vond die andere sluitingen toch beter dan dit. Want ik vind dit, ik vind dit lastig. Zware bevallen. Oké. Okay. Ik ben ook zo voorzichtig, denk ik dan, hè, als ik dit zo zie. Want ik had hem net in het wit, het shirtje, heb ik ook in het zwart. Lieve mensen, ik ben... Nee, dit, dit ga ik gewoon niet doen. Dit, ik bedoel, weet je, de prijs is er natuurlijk wel na, maar dit ga ik, dit ga ik twee keer wassen en dan is het gewoon niks meer. Ik vind het gewoon net niks. Ik vind... Die shirtjes moeten bij mij ietsje langer zijn dan dit. Ik vind het gewoon niks. Ik vind het gewoon niks. Dus al die shirtjes met die V-halsjes, ik denk dat die gewoon weer teruggaan. Dit wordt er gewoon niet. Nee. Volgende zaak. Zaken. Nee hoor, ik vind dat jullie terug moeten naar die andere sluitingen. Oh. Oh, kijk. Deze bedoel ik. Oh, er zit verschil in van leverancier of zo, denk ik dan. Kijk. Oh, wat is dit? Oh ja. Yeah. Oh, deze is best wel grappig. Hij ziet er grappig uit. Dit. Ja, dit stukje gaat dan om mijn nekkie. En dit gaat dan uh, half over mijn schouder. Oh, dit is wel leuk. Ja, deze vind ik wel leuk. Tenminste, zo vind ik hem leuk. Of ik hem aan uh, heb... Weet ik niet of ik hem dan nog zo leuk vind. Hier word ik wel een beetje vrolijk van. Op zich vind ik het wel leuk, dit idee, zeg maar. Maar dit moet dan eigenlijk zo, hè, echt niet Dit vind ik wel, uh, dit ja. Dit vind ik wel wat. Hebben we? Drie <laughs> keer rij, wat dit is. Ik heb er al twee van, één in het zwart en één in het wit ik dacht, goh, hè, laat ik eens een ander kleurtje doen. Jeetje, Mirjam. Why? Waarom doe je dit in drie kleuren? Ja, zoals ik al zei. Het zoveelste shirtje met een V-hals. Dit wordt hem niet. Dit is te saai voor woorden. Nee, dit wordt hem gewoon niet. Klaar? kijk jongens, voor Willempie. Willempie is een rare vol. Ik dacht, we doen zo. Nou, dit is een M, staat erin hè, M. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het staat er echt in. En dit is dan, hier is mijn schouder zeg maar, en daar is de andere schouderhoek. Dinges. Maar ja, hè, het is oranje. Leuk! Leuk voor de queen, de koning. Kijk, dit is nou een lekker maatje voor het t-shirt. Maar die andere waren een L en een XL en dan zit het tot hier. Bijna een navel truitje, maar dit vind ik, nou, deze ga ik houden. Dit is gewoon voor Koningsdag. Ik zeg niks meer aan doen he, voor die paar euro. En wat hebben we nog meer? Dit is een donker shirt. Huh? Eentje met koortjes. Oh, dat is een hoodie. Ding. Een hoodie. Oh ja. Nou, leuk. Ja, dat vind ik wel leuk. Nee, dat vind ik minder leuk. Is best grappig. Maar weet je, lieve mensen. Ik heb van die... Uh, um, ja, dikke bovenarmen. Ik zeg het maar gewoon zoals het is. Ik kan het niet netjes maken. Dikke bovenarmen. Um, dus eigenlijk heb ik liever een mouwtje zodat dat een beetje verdoezelt, maar dat heeft deze niet. Dit, lieve mensen, vind ik ook best wel redelijk. Kijk, hij is hier achter wat langer, ook leuk. Die mouwen, ja, ik ben er niet zo heel erg kapot van, misschien dat ik er iets onder moet doen ofzo en het is nog een beetje een soort van droog en bleek. Maar deze ja, dit is een twijfelgeval. Ik vind het wel leuk. Met die hoodie. <laughs> ja. Dat is een twijfelgeval. Ik denk dat ik deze wel ga houden. Misschien zelfs nog in een andere kleur of zo. En hier hebben we ja, dat mag natuurlijk ook niet ontbreken. Een roze shirt met een tekstje erop. Perfectly imperfect. Kijkie. Ja, dit vind ik een leuke kleur, vind ik aan de kleine kant, want als ik zeg maar ontspannen sta, dan zie je dat en dan wil ik toch een klein beetje, beetje verbloemen met iets wijds. Ik weet misschien is dat helemaal niet uh, modieus. maar uh, deze kleur vind ik wel heel erg leuk. Dus misschien dat ik deze nog wat groter ga bestellen want dit is maatje maatje L. Er is geen pijl op te trekken Oef, toestanden en dan hebben we hier ook een shirt met tekst en roze ik neem even een slokje even wachten even het weer in de gaten houden want er hangt iets uh, van was buiten. I need a hug. <laughs> ja, deze is wel goed. Oh, nee. Deze is niet voor mij. I need a hug. Maar dan staat er eigenlijk achter. I need a hug staat er. Maar er staat er eigenlijk achter. Een e glass of wine. Dus er staat huge glass of wine. Maar deze is niet voor mij. Dus deze laat ik lekker niet zien, nog, want deze ga ik cadeau geven, want ik lust helemaal geen wijn, nee. Dus ik moet zorgen dat ik deze, voordat deze video uitkomt, aan desbetreffende persoon gegeven heb, maar dat gaat wel goed komen. Ik weet niet, ik weet soms echt niet hoe mijn brein werkt. Eerlijk waar. Want het is weer een shirt met een V-hals en nu een andere kleur. Ik denk, ik doe gewoon één soort shirt met allemaal verschillende kleuren. Hoezo? Nou, maar wacht even. Wat voor maat is dit? Er staat hier size S. EU 36 en US maat 4, made in China. Nou, ik weet niet of die Chinezen weten hoe die maten werken, maar... Dit was het. Ik ben er klaar mee. Algehele conclusie. Dit wordt hem niet. Ik moet er ook eigenlijk gewoon niet in intrappen. In dat goedkope gedoe. Het is leuk, maar je kan niet zien wat de kwaliteit is. Dus, nou, um, vond je deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Vond je er niks aan? Snap ik het ook. Dan doe je een lekkere duimpje naar beneden. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Die is hopelijk wat leuker. Doedels!